Nou, zijn we gisteren even met de brommen bezig geweest. De dingen we beter, tenminste anders aangesloten. Onder andere bij de accu. Hoppa! Kijk, dat is mijn ergos. Hoppa, hier bootje daar! Maar nou, die moet nog eventjes verlaagd worden tot met hier. Oh, dit is erg veel. Wijl, wij, wij, wij, wij. Dat maakt de ook ziek, ba. Hier komt. Haha, is het niet echt duur? Nu kan ik toch niemand meer oogsten. Dit zeggen dan. Kijk, ik die muis maatje vooruit. Kijk, ik heb het maatje vooruit. Kijk, ik heb een Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, Maar dat is het verschil. Kijk en dan hoef ik niet die aan te laten. Die kan je gewoon lekker uit doen. Zo. Kijk, dat is tenminste een lampje. Of dit of dit. Maar dit is ook lekker werken zo. Je hebt toch genoeg licht? Dan kun je hem toch zien. Ah, wee, Ja, ik geloof wel dat ik de mensen verblind als je op deze hoogte zit. Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat ik de mensen volledig terecht klagen. Zo. Het is slecht weer, dat dus we doen deze aan, oei, dat is een scherp ding. Even kijken hoor, oh, hij staat zo goed toch? Dit is puls. Dit is knipperen, dit is uit. Dit is fel. En dit is minder fel. Het is nog steeds fel hoor. Nee, het zoet mij op dat ik bij donker weer dat ik mensen in de ogen schenk met mijn radar. Het mooie van mijn radar is. Hey. Oh, je mag je in ieder geval nog 30 rijden daar zo. Het scheelt. Het mooie van mijn radar. Kijk hem, kijk hem. Kijk hem daar mooi knippen. Ahoy. Dan gaat hij doen. Kijk. Nou houd je weer op. Hou daar achter. Hou die had er bij je. Achter, achter. Afstand! Afstand! Goed zo! Dankjewel! We, oh ja, dat wil ik nog even laten zien. Als we dan toch met de verlichting bezig zijn, die nog even. Die doet het, die doet het 1, Twee. Drie. En dat is dan de andere kant. En hm. knippen die gies doen het wel hoor. Rem dit. Dus aantappen. Eén keertje laten zien hoeveel nou een afstandje Daarmee heb ik tenminste ook wel zicht in de bak. Want anders helemaal donker zou zijn. Ja ja. Dan gaan we nog eventjes licht aan doen, want dan zie ik tenminste wat ik aan het doen ben, die mag uit. Zo, die is dicht, het kraantje is dicht, nu wel tenminste. Oei! allemaal magisch. Nou, die uit, deze uit. Dat is, dat is, dat is, dat is. Het kraantje is dicht, ja. Even kijken. Die niet, die niet. Die moet ik hebben. Doei! schatje, tot morgen. Slaap lekker. Ik hou van jou. Ik zal je missen.